Hallo, mijn naam is Sarah-Anke van BDW coaching voor Allengeboreld Tweelingen. En naast mij zit Annabel. Annabel, welkom. Leuk Hoi dat je. je bent. En Annabel doet ook mee aan mijn project wat betreft zichtbaarheid voor Allengeboreld Tweelingen. En nou goed, ik, ik ga je ook een paar vragen stellen. En als ik jou de eerste vraag eigenlijk stel van Annabel, hoe lang weet je eigenlijk dat jij van een tweeling bent? Uh, ja weten vind ik al, al een beetje moeilijk, ja, maar, ja, maar dat misschien is intuïtief dat ik, weten. Of? ja, nou, het, uh, ik denk dat ik drie vier jaar geleden ongeveer, drie jaar, uh, iets op het spoor kwam. ik was op zoek naar vitamine B 12 daar ja? informatie over, hmm. en toen kwam ik ineens iets tegen over alleen geboren tweelingen. Ja. en toen dacht ik wat is dat? ik was ja. meteen helemaal geïnspireerd. Ja. Geïntrigeerd. En ja. toen heb ik uh, dat opgezocht en een testje gedaan. En toen dacht ik, hé, goh, ik scoor wel echt overal op. Ja. En uh, nou, toen waren er eigenlijk een heleboel dingen waar ik over na ging denken. Mm -hmm. Die soort van op zijn plek vielen. Dat ja, een beetje cliché, ja, maar. Net dat maar. Alleen op zijn plek, kloppen. ja. Ja. En gaandeweg uh, nou, gaandeweg ik er dus meer over denk deze laatste jaren, ja. denk ik, ja. Dat moet wel haast zo zijn. Ja. En, en wat waren voor jou dan de dingen die op zijn plek vielen? Weet je dat nog? Um, ja, nou, er waren natuurlijk heel heleboel simpele dingen, zoals of, ja, in de test voorkomen of in een, stuit, in een stuitligging geboren ja. en linkshandig zijn en altijd een gevoel van gemis hebben. Mm -hmm. Maar wat op zijn plek viel was echt ervaringen uit mijn. <coughs> Jeugd. Ja. Me heel erg alleen voelen en verlaten. Altijd de moeite mee hebben dat er iemand, zeker als mijn vader ging werken, dan stond ik voor het raam, stond ik te kijken. Um, ontzettend blij met toen mijn broertje geboren was. Ik ja. was de oudste. En mm -hmm. duurde, ik was 4,5 toen hij geboren was. Dus ik was mm -hmm. dol blij mee. Heel trots op ook. Voelde me daarna ook altijd heel um, verantwoordelijk voor hem en, mm -hmm. en zorg om hem. Hij een half jaar was. Toen zijn wij naar Engeland gegaan voor de bruiloft van een oom en tante. Ja. En toen hebben we hem. Mijn ouders vonden dat mijn een in Nederland moest blijven. Ik mm -hmm. vond het verschrikkelijk dat ze hem zomaar bij een deur afgaven aan mensen. Echt daar heb ik jaren daarna nog van gedroomd. Want hoe oud was je toen? Dan? Toen was ik uh, nee. vijf. Ja. ja. Dat was echt. Ja. Ik kan me voorstellen ja. Dat, dat, dat. Ja. Dat was echt heel triest. Heel Ja. En nou verder, um, ja, ik speelde heel vaak, ik fantaseerde vaak dat ik een grote broer had, later. Ja. Ook een mm. tijdje een buurjongen is, een tijdje een stand-in geweest ja. van een grote broer. En um, ja, rond de ja, allerlei fascinaties nog, bijvoorbeeld een tentoonstelling over tweelingen, foto's van tweelingen die ik zag. Mm -hmm. Nou, dat is misschien twintig uh, jaar geleden of zo. Maar waar die me vreselijk boeiden mm -hmm. en toen wist ik helemaal niet van... Uh, Nee. Mogelijkheid alleen geboren, tweeling te zijn. Maar het bleef me altijd bij, die symmetrie van die ja. houdingen en gezichten. En heb je dat ook met andere dingen, dat je, dat je geraakt kan worden of, of getriggerd wordt door symmetrieën? En, en, en ja, spiegelingen, dus spiegeling, of spiegeling zeker. Ja. Ja. Maar ook dat soort dingen als het idee dat er een wereld ergens onder is of zo. Er is een sprookje, Riket met de ja. kruif. Ik herinner me van vroeger dat me dat ook heel erg boeide. Dat op een gegeven moment Riket met de Kuif zal gaan trouwen, want dat weet hij nog niet. En op een gegeven moment loopt hij ergens op een straat en ziet hij een gat in de grond. En daaronder ja. ziet hij allerlei bedrijvigheid. En dat idee van een wereld die daar ergens anders is. parallelle ja. wereld. Nice. En ja, maar zo zijn er nog een heleboel dingen hoor. Sprookjes ja. en verhalen, bijvoorbeeld Mozes in het uh, mandje. Oh, ja. Dat ja. heeft ja. me ook altijd van, ik ben niet heel erg kerkelijk of dat zo. maar Dat vond ik ook ja. een ja. van de mooiste heel, verhalen. Heel, heel mooi. Ja. En broertje en zusje was ook een sprookje, oh ja. dat sprak ook altijd vreselijk aan. Ja. Maar en, kan ik daaruit opmaken dat jij misschien ook gevoelsmatig zegt van ik heb een broertje gehad? Ja, dat, een denk ik, ja, dat, ja. dat denk ik. Heel sterk. Als ik je zou horen, ja. horen, horen, horen, horen vertellen verder. En dat is, uh, ja. ja, en er zit, ik, ik heb een zoon, ik heb één kind, een zoon, die wordt in september 20. Mm -hmm. En dat uh, heeft heel lang geduurd voordat ik een kind wilde en toen ik dat toen ik eenmaal zo ver was, samen yes. met mijn mm -hmm. partner, toen uh, duurde het ook weer heel lang voordat er een kind kwam. Dus, uh, nou, ik ben ook bij een, iemand die dingen ziet die de meeste mensen ja. niet ziet, geweest toen. En die zei in die tijd wel eens, um, ja jij kunt wel kinderen krijgen, maar er zit iets in de weg. Oh. En dat heb ik pas een jaar geleden, een half jaar geleden, dat ik van nou, dat heeft hij bedoeld. Ja. Dat, dat moet wel haast. Want ja. later heeft je ook wel gezegd: ja, als je niet goed ziet, dan staat iemand voor je. Ja. Maar ik wist niet, ik dacht dan: ja, gaat het ja. over mijn ouders of gaat het over een partner? Ja. <laughs> ja. ja. Dat soort dingen. Ja, en toen mijn, mijn zoon eenmaal geboren was, dat was ook best. Uh, nou, de zwangerschap was heerlijk. Ik, voelde mm -hmm. me, ik heb me nog nooit zo volkomen gevoeld als mm -hmm. in die maanden van de zwangerschap. Alleen ik kreeg een helpsyndroom, dus het was mm -hmm. na zeven maanden was het over, en daar heb ik vreselijk moeite mee gehad en, en het zien wegrijden. Ik was wel bij kennisgeving, dus mm -hmm. het, uh, met een keizersnede is daar het geboren. Maar dat wegzienrijden van hem in de couveuse ook al mm. is heel even verschrikkelijk. Yeah. En ik heb me nog nooit zo ellendig en alleen gevoeld toen ik wakker werd in de recovery. En toen snapte je dat natuurlijk helemaal niet waar dat nee, gevoel van was. Nee, dus en nee. kun je dat nu wel verklaren? Ja, of? ik denk dat het daarmee te maken heeft. Omdat eigenlijk sinds David geboren is, dat is nou dus al twintig jaar geleden, is mijn leven zo door de war. En heb hmm. ik echt, uh, ja, echt, ja, ik ben vaak de weg kwijt of ik kan mezelf niet goed vinden. Daar ben ik wel alsmaar mee bezig. Hmm. Maar de, het idee, de laatste keer dat ik familieopstelling mm -hmm. deed, was in de herfst. Uh, en toen kreeg ik, toen werd me iets duidelijk, van dat ik het misschien niet goed kan onderscheiden. Mijn oortje dat er niet meer is en mijn ja. zoon dat ik ze wel okay, eens in dat ik elkaar, ja, dat ja, kan, dat dat, dat, dat gebeurt wel eens. Dat dus. cool heb ik ja, wel. Dat kan. En dat, als ik daar zo over denk, dan kan ik me iets makkelijker, kan ik iets makkelijker begrijpen dat ik. Uh, zo in de war bent. Nou, dat hoort ja. vandaag. Ja. ja, maar is dat in de war zijn? Is dat nog steeds? Of merk je van nou, nu je dat weet, dat je je er bewust van bent, dat dat. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat minder wordt? het ja, wordt wel minder. Dat is, ja, ja alleen het heeft wel tijd nodig. Ik wou net, net zeggen, ook. maar wat, dat, dat ja. is het vaak. Het heeft gewoon tijd nodig. Het is, het is iets wat, er, wat, wat langzaam eigenlijk in je leven is geslopen. En het, het mag er ook gewoon weer langzaam uitgaan. Het, uh, ja. het, het is een gewone patroon wat je weer mag veranderen. Dus, dus er mag een nieuw pad eigenlijk gecreëerd ja. worden en het oude mag langzaam begroeid worden en dat gaat niet zo snel. Nee precies, dus dat is nee, de, uh, zo, ja. ik voel ook dat het een beetje zo ja. gaat. En, en toen je daar achter kwam eigenlijk, um, heb je het gevoel, heb je er echt last van gehad? Toen sommige mensen komen echt in een vreselijk hmm. rouwproces? Nee, voor mij was het eerder um, een soort van... Nou dat dingen op zijn, een ja. soort begrip, een soort inzicht gaf het. Ja, Want zo. ik heb ervoor denk ik vaak last van gehad dat ik me zo vaak alleen voelde en ja, uh, ja dat eigenlijk die zwangerschap, dat was zo heerlijk. Maar ja. misschien was dat gewoon voor een heleboel mensen hè, om zo te leven en uh, voor mij was het uitzonderlijk ja. om zo volkomen te voelen. Niet dat er steeds iets aan me ontbreekt ofzo. Het is een soort van oplossing, zou ik maar zeggen, voor de problemen die ja. ik heb. Mm -hmm. Dat maakt me soms ook een beetje uh, wantrouwig. denk ik van ja, is dit niet allemaal een soort van projectie. Ja. Ik weet dat mijn moeder graag een jongetje had willen hebben, ze heeft zelfs tijdens, in de tijd dat ze zwanger was van mij. Maar mijn ouders een keer naar Denemarken op vakantie gegaan. Toen hadden ze een naam voor mij mm -hmm. gezongen, verzonnen alvast. Mm -hmm. En dat was een jongensnaam. Ja. Knoet, nota bene. <laughs> dat vind ik mezelf helemaal niet bij pas. Oh, Knoet. Knoet. Ja, een Deense, een Deense naam, naam. dat is ja. leuk. Maar niet dat mijn broertje zo heet hoor. Dat was toen leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je nog hulp gezocht of, of uh, bij therapeuten? Of uh, was dat helemaal niet nodig verder? Uh? Ja, ik heb wel uh, hulp gezocht bij het. Dat... Ja, het was vooral wat ik nieuwsgierig was. Er was iemand in Eindhoven, waar ik woon, die uh, blijkbaar iets deed met alleen geboren mm -hmm. en Daar ben ik een mm -hmm. tijdje een aantal keer bij geweest. Mm -hmm. En daar heb ik als het ware mijn eigen geboorte nog een keer echt ja. over gedaan, fysiek. <laughs> ja, voor zover ja, ja. mogelijk, hè. Maar de yeah. houding en de yeah. struggle. Um, ja, was, dat, dat was wel... Uh, ja het, het hielp me om het serieus te nemen, laat ik het zo okay. zeggen. Ja. ja. Of je daar nou iets... Goed, wat dat betreft vind ik de familieopstellingen wel veel helderder, omdat, ja, ja. Daar, omdat je daar echt in gesprek raakt. Hmm. Je, je krijgt iets terug van iemand wat heel erg kan kloppen. Of wat je heel veel kan zeggen. En, en klopt het dan misschien ook dat ik kan zeggen over jou dat je dingen graag wil begrijpen, dus, dus ja. met name rationeel eigenlijk, ja. en, en alles wat een beetje zweverig is, nou ja. Nee, dat ben ik, ja, uh. iets iets minder. Ik, het is, ja, dat is één kant van mij, dat ik inderdaad dingen wil begrijpen, maar ik, ik weet ook wel dat er een andere kant is. Ik ben eigenlijk beeldend kunstenaar, ja. dus, uh, en ik kijk heel veel naar kunst, moet dat ja. met mijn werk te maken, dus, um, ik ken wel een ge gevoelsmatige kant, maar ik, ik weet ook hoe makkelijk het is om je iets in te beelden. Ik heb een grote inbeelding. Ja. Als ik mijn sleutels kwijt ben, dan kan ik zo op... Nou, heel honderd misschien niet, maar ik zie ze als het ware liggen op allerlei plaatsen. Oh, ja. Ik wil niet zeggen dat oh, ja. ze daar ook liggen. Nee, precies. Het betekent dat je je, je je gevoel eigenlijk op die manier... Um, nou, ik wil niet zeggen niet serieus neemt, maar je hebt zoiets van nou... Mijn, mijn fantasie is behoorlijk groot, dus ik, ik wil eigenlijk wel... wel nee, nee. Het liefst aantoonbare bewijzen, of? ja dat zou mooi zijn natuurlijk, maar uh, ik denk ook niet dat ik die zou krijgen. En uh, ja, wat me een beetje, ik weet gewoon dat mijn moeder zo graag meer jongens dan meisjes had gewild. Mm -hmm. Uiteindelijk mm -hmm. was er één jongen en twee meisjes bij ons En um, Ik okay. weet dat ze graag een jongens had ge gehad in plaats van mij, of dat ze mm -hmm. toen graag een jongetje had mm -hmm. gehad. Mm -hmm. en, ja, ik weet ook hoe mijn moeder heel, misschien omdat ik dat altijd zo aanvoel, maar hoe makkelijk ze, ze kan doordringen in het leven van haar kinderen. Mm. Daar hebben we alle drie last van dat ze dat doet. En dat, dit zou dus ook een van de dingen kunnen zijn, snap je? Het jongetje wat het niet is geboren, ik was het. Ja. Dus daar denk ik wel eens over na. Maar een, ja, een ander ding is, hoe kwam ik... Dat wist ik nog niet, in 2006 denk ik was het, 2005 misschien. In 2005 had ik een hele heftige hersenschutting en dat mm -hmm. heeft me ook heel erg van mijn stuk gebracht mm. En toen ben ik ook een tijdje bij een psycholoog geweest en tijdens een van die sessies, ja. deed we een geleide fantasie, en zag ik, voelde ik, voelde, zag, ik, ja, beide, um, de hoogte van mijn buik, echt heel hele grote kolkende water, donker, donker water mm -hmm. en daarin, waarom kolkte dat nou? Omdat zich daar iets in bewoog, een of ander huh? levend wezen en mm -hmm. dat bleef heel donker. En toen zei ik dat tegen de psychologen en mm -hmm. toen vroeg ze meteen van je heeft je moeder een miskraam gehad voor ja. jou of in die tijd. Mm -hmm. Nou dat is niet zo mm -hmm. en pas later in, ja. in het geval van die alleen gehoord, heel langer dacht ik van nou, ja, dat ja. kan ook een aanwijzing zijn. Ja. Het kan een ervaring zijn geweest van ja. toen. Ja. ja, Ik heb ook wel altijd, veel. Uh, ik, uh, ik ben altijd geïntrigeerd door het idee maalstroom, mm -hmm. maar heb ook, ook vaak angst voor water wat zo wegdraait. Mm -hmm. En uh, dat heb ik ook heel bij andere dingen. Ik, ik mm -hmm. zie met, oh die kolderkargen niet verdwijnt, ofzo, ja. dat soort dingen. Yeah. Ja. Um, als ik jou nog vraag, hè, heb, je, heb je misschien nog uh, adviezen aan mensen die nu zitten te kijken? Dus zeggen van, ga dit of dat doen of wat heeft jou geholpen? Nou, dat kan ook zijn van, joh, ga erover lezen of... Ja, ik, ik heb wel een... Ik heb gelezen, het, het misschien zelfs, en dat vond ik niet zo fijn eigenlijk. Hm. Um. Ik vond familieopstellingen, ook die van anderen te zien, ja. dat heeft me heel erg geholpen. Mm -hmm. Maar ook um, rustig in mijzelf naar boven laten komen, van nou, wat, wat heeft zich allemaal aangediend of wat dient zich nu aan? Mm -hmm. Wat ik daarmee in verband kan brengen. Dingen, okay. Dat je echt dingen hun plaats geeft. Ja. Dat je zegt van nou, dat is met die tentoonstelling van die tweelingen, waar ja. ik die foto's en die symmetrieën zag. Ik denk van, oh, goh. Ja, nou dat zou heel erg passen. Ja. En de volgende keer dat ik met spiegeling of symmetrie bezig ben, denk ik van, oh, wat mooi eigenlijk. Ja, dat is niet zo gek dat me dat interesseert. Mm. En net als met die sprookjes die ja, me al van, van kinderen gaan uh, boeien. Um, ja, ik heb sommige sprookjes in, uh, nog eens overgelezen en ja. een kinderboek. Een jaar of tien, elf was. Um, dat ging eigenlijk over een meisje dat pleegkind was en dat herinneringen heeft aan haar oma. Mm -hmm. haar ouders zijn gestorven en dat heel in begin van haar jeugd bij haar oma gewoond en die, die herinnerde zich niet meer uh, actief maar in dromen en in fantasieën komt dat heel erg terug. maakt ze als het ware de verhalen die haar oma ja. vroeger heeft verteld over de eigen jeugd die maakt zij mee mm -hmm. en dat heb ik als kind altijd een prachtig boek gevonden en dat heb ik een paar jaar geleden gewoon weer eens gelezen en dan heb ik echt weer zitten huilen omdat, omdat het, me, ja, het me zo vertrouwd voorkwam, hoewel het een ander verhaal is. Maar, ja, ja, sprookjes kunnen met dat betreft heel therapeutisch en, en helend werken, dus dat is, ja. uh, dat is niet zo heel gek. Dus, dus dan zou je dus echt tegen mensen ook kunnen zeggen, goh, ga, ja, ga sprookjes lezen. Ja, ja, misschien vooral de, de, de sprookjes of de verhalen die je vroeger uh, ook in, interesseerde, precies, die, jou, die indruk die, die, maakte. Ja, precies, die je toen al raakte ja. en eigenlijk niet snapte waarom het raakte. Ja, Ga je ja, nog eens lezen en ja. dan valt waarschijnlijk het kwartje. Oh, dat vind ik inderdaad ja. wel een goeie, ja. Dat is, ik kan voor mezelf ook wel een paar boeken weer voor de geest halen. Ik denk, oh, dat vond ik hele mooie boeken. Ja. En nu snap ik ook inderdaad wel, uh, wel waarom, ja. Dus ja. dat is uh, mooi, ja. Uh, maar ook ja. dingen die je graag deed. Ik heb al een bepaald tijd... Ik heb heel vaak in de spiegel gekeken en ik kon niet snappen hoe dat nou zat in de spiegel en ik aan de andere kant. Hey ja. Dat soort dingen. Ja, dat denk <laughs> ja. je dan. Dat ja. komt dan ook weer terug. omdat ja, ik natuurlijk die spiegel over, Ja, de spiegel die intrigeerde. Ja. ja. ja. ja okay. Goed. Um, heb je zelf nog iets waarvan je zegt van, oh dat zou ik heel graag nog willen delen? Of, um... Nou ja, over mijn rationele kant eigenlijk. Ja. Um, het is natuurlijk gewoon moeilijk om iets te geloven of iets waar aan te nemen mm -hmm. of wat je niet zeker weet. Mm -hmm. En het is ook best goed dat je daar wat kritisch ja. op bent. Mm -hmm, absoluut. En, ja. Maar van de andere kant, je moet ook wel dingen onder ogen zien. En dat heb ik wel bij de laatste familieopstelling, zei mijn broer, degene de ja. die mijn, mijn broer Bro, dat, was. Ja. Die, um, die zei van, kijk eens naar me, zie mij nou eens, kijk me nou eens aan. Mm. En dat vond ik echt wel, uh, op dat moment vond ik dat moeilijk. Ja. Maar later heb ik vaak gedacht, goh, ja, dat is wel een kwestie. Hij was toch wel wijs. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, maar dat is het vaak. Hè? Um, wat, wat je ziet is dat we, dat we vaak geneigd zijn om uh, alles wat, wat vervelend is in ons leven, om dat maar weg te stoppen. Hè? Dus, dus verdriet niet, boosheid niet. Dus alle donkere kanten, die, nou, die stoppen we het liefst weg. Terwijl als we die gaan zien, um, dan worden ze minder groot. Dus, dus juist als je, je je angst en je woede onder ogen komt, zwakken ze eigenlijk af. Dat hoe, hoe meer je het weg doet, hoe groter het wordt. Mm -hmm. dus, dus op het moment dat je inderdaad in jouw van een, je broer die dan zei vroeger, zie me nou. eens", dus op het moment dat je gaat zien dan wordt het meer een deel van jezelf en dan ja, dan wordt het ook gewoner en wordt het ook niet meer zo groot. Ja. Het, uh, ja. hoort het er ook <laughs> meer bij. Het is, uh, maar goed, ja. rationeel is dat soms uh, ja, het zal wel. Het is dan lastig te bevatten. Ja, ja ik, ik, wat jij zegt, dat maakt wel een andere gedachte in mij wakker, namelijk ja. um, altijd dat ik heel veel geïntrigeerd ben door onbereikbaarheid, dingen die er wel zijn, bijvoorbeeld het verhaal van die wereld onder de grond, ja. uh, zo hebben ik ook dat bij het sprookje van Rapunzel, het begin daarvan, ja. dat uh, een vrouw verlangt naar een kind en zij kijkt in de tuin van de buurvrouw, die blijkt later de heks te zijn. Ze dus wordt heel erg geïntrigeerd door die tuin achter die muur en mm -hmm. dat is ook een tijdje thema in mijn werk geweest en um, op een gegeven moment dacht ik ook van ja waarom zou je alles per se open moeten maken mag er ook nog een geheim blijven ja, ja en, en daar is dat ja. dan een beetje struggle ja. dus ik, wat ik wel eens van mensen hoor dat ze helemaal contact willen hebben met hun overleden broer of zus ja. en en dat helemaal uit uit en te in kaart brengen, denk je ja, dat is voor dat is... mij niet weg. Nee. Ik, ik denk dat niet hoeven, misschien de ene persoon heeft meer behoefte, de ander minder. En voor mij mogen er dingen in het leven ook uh, een soort van gezin zijn. Ja. Nee, maar dat, dat, dat klopt. De ene heeft er heel erg behoefte aan om alles hoe en wat echt het hmm. naadje van de kous te willen weten. En er zijn er ook heel veel die zeggen: Oké, okay, ik weet het en uh, dat is goed zo. Yeah. Uh, nou en, en ja, het voor mij voelt het zo, ik ja. weet het en dat, dat is goed, dat ja. het helpt me om dat te weten ja. en om het af en toe toe te, of ja, toe te laten in de dingen waar het ook werkelijk uh, ja. naar voren komt. En, uh, maar ja, ik hoef het niet zo uit te spelen. Nee, nou, dat is op zich wel iets wat, wat ik gewoon veel meer uh, tegenkom eigenlijk bij alleen geboren tweelingen die van twee eigen tweelingen zijn en met name twee slachten. Ja. Die, die, die, die staan, ja, alsof die er wat nuchter in staan ook, die, die, die kijken naar die los iets op en dan door. Ja. En uh, die, die, die spitten niet zo heel erg. Ja. Dus, ja. Is, en wel... dat is kennelijk ook niet nodig, het is, uh, ik bedoel het, het is niet dat het een goed is en het ander fout is. Mm -hmm. is uh, het is gewoon minder nodig, dus uh, iedereen heeft zo zijn eigen pad. Dus, uh, ja. En ik dit is jouw pad. Ik kan me wel voorstellen hoor, als iemand, uh, mensen die twee, één eieren ja. zijn, ja. Die zijn natuurlijk veel, veel meer. Mee, ja. We... ja, dat klopt. Dat is echt een heel ja. ander verhaal. Ja. Dus dat is ja, goed. Um, mag ik je danken voor, uh, voor dit gesprek? Ja, ik denk dat we nog wel uren door kunnen gaan. <laughs> maar <laughs> ik denk dat het, het het meeste en het mooiste wel, wel zo gezegd is. Dus okay. ik uh, heel erg bedankt uh, dat je dit Graag hebt uh, willen delen. En als jij als kijker nou, uh, nog meer wilt uh, weten over dit onderwerp, dan kun je natuurlijk altijd naar leefpoorrentveling.nl gaan. En mocht je vragen hebben, dan kun je me altijd een mailtje sturen via de website. Dus uh, dankjewel voor het kijken. Dag!